Ja, Wij willen echt de leegstand aanpakken. Dat vinden we echt de grootste zorg in zowel Sittard als Geleen. Eh, nou, daar vinden wij dat je samen met eh, de, de ondernemers, eh, maar ook met de pandeigenaren en de gemeente moet gaan kijken hoe je dat eh, gaat oplossen. Want als je die kernen eh, nou, gewoon mooi en netjes bezet hebt, eh, nou, dan, dan heb je ook een aantrekkelijke stad voor mensen die hier naartoe willen komen en eh, nou, ook hier willen wonen. Dus dat is echt wel een van onze belangrijkste speerpunten.